Onze eerste spreker is Peter Essens, van de Rijksuniversiteit Groningen en TNO. Klinkt allemaal heel leuk werkgeluk, maar wat zegt de wetenschap? Peter Essens geeft ons antwoord op de vragen wat werkt wel en wat werkt niet.